Ik ben Willem Ibema van Submer en vandaag zijn we bij Bit voor het plaatsen van een Submer SmartPod. De Submer SmartPod is een machine dat is zo groot als een normaal datacenterrek, maar gebruik maakt van immersion cooling voor het huisvesten van hele hete servers. De servers worden dus niet zo in een rek gestopt, maar die gaan in een bak, in een tank, in een dielektrische vloeistof. Tank is uh, twee meter uh, dertig uh, lang en zeg maar met, uh, geen meter breed. Dus uiteindelijk is de hele tank helemaal op zijn uh, kant gezet. En zo is hij er door door gegaan. De trend die we duidelijk zien is dat de applicaties die draaien in datacenters... zijn juist veel zwaardere applicaties. En uiteindelijk zie je dus dat we tegen die technische problemen aanlopen van luchtkoeling. Je SSD storage in Rex, dat gaat prima. Je low-density compute in air-cooled racks gaat ook prima. En daarnaast je high-density compute, dat je dat in immersion stopt. Ten eerste gebruik je minder stroom, dus minder CO2-uitstoot. Ten tweede koel je op een veel hogere temperatuur. Dus de, temp de uitvuurtemperatuur kan je gebruiken als restwarmte. En ten derde heb je minder storingen, servers gaan langer mee... en dus is er minder e-waste. En om dit allemaal te zien... Het staat nu, het draait nu bij Bit en dus kan je eigenlijk gewoon, gewoon een afspraak maken bij BIT om te zien de toekomst van koelen in datacenters.